Dag beste mensen! Uh, vandaag ga ik weer aan iets nieuws beginnen. Uh, ik heb ooit is van iemand gekregen, het een en het ander gekregen. En dat zijn uh, onderdelen voor machines en zo van alles. En die had mij een slijpmolen aan de hand gedaan. Hier voor mijn neus staat Die zag er niet uit. Hij zit er nu nog niet uit, maar hij is tenminste proper. Ik kan hem niet verder, want ik wil hier zo in die zoon ja, in dat groen houden dat, dat hem is. Uh, waarom? Die cadet, die mens, die is een jaar of twee geleden gestorven en die heeft mij toch wel heel veel aan de hand gedaan. Dat was een oud, uh, oud ijzermarschall, een echte. Die stond hier in Tien op de markt. Leon noemt hem. Een dikke, gezellige, toffe mens. Maar die is heel, heel ziek geworden en spijtig Sterre. Dat is nog een van mij. Dus, ik heb die in een molen van hem gekregen. Ik heb die een molen proper gemaakt. Ik heb die jaren gebruikt. Maar je zag niet dat hem groen was. Uh, ik heb die zo maar gebruikt. Ik zeg, okay. En die stond hierop. In de plaats van deze motor. <lacht> Gaan ga eens even terug hè? zetten hoe dat hem stond. Hij had wel een andere. Een andere ring, maar een andere dat stond hier zo op, maar met, de, met een kortere ring, anders gaat het niet ja. zo. En het ene draait er zo rond, he? want dat is een slijpmolen. en de sluipmolen draait rond. Als dat vierkantig klopt, dat is niet goed voor je bijtels, of je boren op te slapen, snap je? Nee? Dan maak ik er nog een tekening. Wat ga ik nu doen? Ik kan, want dat is zo nog een, een, een oud dat je in elk andere gestoken had van overschot van huis. Ik had zoveel nog niet. Nu nee, wel. Zo rijk als de zeediep is. Maar mijn zeediep is niet, niet dieper dan dat. Oké, okay. dus wat ga ik doen? Nieuw tafel maken. Ik ga ook een nieuwe motor pakken. Alleen de nieuwe motor, dat is een hele oude motor. En ik ben zot van al wat dat zo oud is. Want ik zou graag, ik heb hier een moderne kolomboormachine. Ginder heb ik een antiek kolomboormachine. Ik ga dat zeker nog een keer oplappen. Hè? Laat kunnen dat zien. Want ik zou graag mijn smis nog echt authentiek willen houden. Het is een heldenavond broer dat een ander niet mee wint. Dus die moteur die ga ik daarvoor gebruiken. En die ga ik onderaan hangen. En de riem gaat door de tafel. Aan de motor En ik zou dan ook graag dat onnozel dingetje hier daar opzetten. Dat is ook zo'n slijpmolen. Dat is gewoon uh, nog een op, in de hoogte. Dus dat kan daar dan bij op. En dat is gewoon een keer gemakkelijk voor dat schrapper in het gang te zetten. En dat is iets juist te rond van. Hè? en Dat is een, uh, een slijpmolen, een gewone slijpmolen. Maar met een met watersteen inbegrepen. En een watersteen is beter voor uh, bijtels te slijpen, houtbijtels te slijpen. Dan gaat hij die zo niet verbranden. Want het is niet zo gemakkelijk om iets te slijpen. Dan je mag verbranden. Daar vind je. De... Blijven opschuren zonder dat verbrandt. En hier moet iedere keer gaan. Ik heb hier altijd potten water bij staan. Iedere keer gaan. En dat is niet plezant. Alhoewel nou, dat is niet plezant. Dat is ook een neer als je niks anders hebt. Dat gebruik ik vooral voor boordenslijpen, en in deze voor messen, uh, bijbels, noem maar op, die je gemakkelijk kunt blijven, blijven uh, over die steen houden, zonder dat je mijn bijtel verbrandt. Dus dat was de korte uitleg, dat heel lang gaat duren, maar dat je je dan direct gaat zeggen van oh man, ik kon die video afzetten. Zet hem af, alsjeblieft, niet op, want het werd nog plezanter. Goed, uh, ik denk dat dat video ook wel. Tijdje gaat in beslag nemen. Dus. Dat is een hele lange motor. Dan een keer kijken. Dinen heeft. Maar ik zit niet goed. Maar ik het echt niet goed. Ik word oud. Oude papa. Uh, Dinen is ongeveer. Waar zit ik je dan nog niet? Ik Zal wel langere Een keer lekker voor de te gaan. Dan denk ik dat beter. 3,6 7,2 pk 3,6 belast waarschijnlijk wie weet dat hè? Ik niet. dus als hij maar ronddraait en rap genoeg draait voor dat in het touwen goed, dus we gaan er aan beginnen kom eens dus, jij En een chakrasel, Als en dat is een Floortje noemt ze. Dat is de kanselakse zo laten zien. Zo, voilà. Uh, ik ga een tafel maken. Eerst moet ik een tafel gaan maken. En dan moet zeker zo breed zijn als die motor. En die motor is. staat hieronder, natuurlijk. Ik kan hem dus weg in. Die motor is. Uh, neemt. Uh, dus dat ga ik doen, ik ga nu het onthouden, ik ga dat gewoon maken en achterna zullen we zien dat dat ook gemaakt is. Ik ga het al genoeg zien lossen en zeven en slijpen en, en zien... Uh... Wat? Ik ga het nu laten zien. Ons vloortje, ongelooflijk. Ik denk dat ik altijd ga spelen. Maar dan moet ik niet doen ze Waar is ze? eerste, de ze. eerste, He, héla, flirtje. Wat? Moet ik je daarmee gooien? Moet ik je daarmee gooien? Roesten. Oh, even de. Oh, is dat er? Ja. Eén, twee 3 en hop. En dan moet ik nog eens doen, hè? Moet ik dat nog eens doen? Moet ik dat nog eens doen? Nou, we moeten hem al niet uit mijn handen pakken. Wat is hem te groot voor je muileken, mijn moesje. Au! Ah. Ja. ja! Het is afgelopen! Het is afgelopen. Ja, ja. Nee, oké, okay. we hebben gedaan. Dus we hebben nu gedaan met spelen met de hond. Want anders komt er niks van in huis. Dus. Buiten! Al dat vriendelijk zijn tegen de beest. Oké. Okay. Nee, Floortje, nog watermasken. Huh? Floortje moet nog water. Want, eh, uh... ziet ze? Dat zitten ze weer, hè? Zitten, dat is niet te doen hè? Ik is schelma. Kom op, pakken ze! Oh, dat is een bolletje. Oei, een verkeerde richting hoor. En daar is het flootje weer. Nee, flootje! Waar nou, wil ik de ducht ah. naar de Ah, dat is een bal die al helemaal van verder komt. Dus die ja, kom, gaan komen gewoon. En dan gaan we een beetje een schouderij aantrekken, Dat er geen verander meer aan hangt. Wat er gelijk is, wat ga ik nu doen? Ik zet één tanden, ik schuif dat daarin. Hè. Ik heb het niet gezien. Doe maar. Ik zou mijn motor erachter moeten plaatsen. Waarom? Als ik naar beneden ga en ik zou onder tafel willen werken, wat ik eigenlijk zo zou willen doen, hier mijn motor in hangen, dat gaat niet. Ik zit tegen mijn ijzer van dat spel weer. Dus moet ik hem maar achter zetten. Dus ga ik die trailer kant op moeten halen en die oude versleten kleine daar terug op zetten. Omg. Omg. J, J. En ik OMG zeg je. Het maar. Enfin. Tegenslag. Tegenslag. Oké. Okay. 80 op 60 ik moet dit tafel zijn. 80. Op 60. Of 800 op 600. Of 8000 op 6000. Ik zag het niet. Ik weet het. Zo, let's begin eraan. Zo, de uh, tafel moet nog chut afgelast worden. En dan zijn we erbij. daarmee klaar. Ik ga ja, het aansluiten. Maar Wanneer te veel te is maar wat Oké, okay. let's go. Beste mensen. Oei. Ah, daar gaat hij gaan. Ja, ik zit altijd daar te kijken, daar moet ik niet letten. Want daar is de camera. Zie je die gelden met een vinger? <laughs> Oké, okay, dus uh, de volgende gaat nog uh, be beginnen. Uh, wat moet ik nu nog doen? Dat is een, uh, een tablet erop voorzien. Vastmaken ook nog. Ah oh, ja, dan moet ik daar nog bevestiging aan zien. Uh, dat is eigenlijk achter een oberen. Goed, sorry, bedankt. Nu gaan we weer eens wat slijpen. Ik ga de camera hier niet laten staan, want als daar uh, spikkeltjes op vliegen van de slijperij. Oh man, dan ben ik niet content. En de camera ook niet. En dan hangt hij eens een <lacht> okay, dus, uh, ik deze mondje. Oké, dus Monneke ga hem een beetje verder zetten. Goed zo? Ja. Is that happening to Zetten, maar ik kan dat niet doen. Ik ga daar een stuk betonplek, ik het hier op zetten. Toch zo de, de vuile kant van de betonplek. Dat blijft nog Dat is om te op deze neersen. Dus, dus, ja. Zo. He. Die vrij gaat in een appa, om twee molen. Ik, ook. Nou, ja, ik kan die losdoen dan kan ik die nog wat meer op de kant zetten. Dus die verder er vanaf een andere molen kan halen, ga ik alles van het andere zetten. Goedemorgen dag 2 van het projectje met uh, slijpmolen Het stel is af mijn bazaar staat hier op tafel. Ik ga niet alles hier opzetten ik heb dan weer al ontdekt dat als ik die uh, die molen gebruik, dat daar spatten afkomen en zo, en dan hangt alles op. Dus ik ga die molen arrangeren dat ik die er kan later bij opzetten als ik hem nodig heb. Ik heb hem niet veel nodig. I don't know. Te veranderen, denk ik, want ik zal er niet veel mee aanvangen, ik zal jullie dat eens laten zien: niet meer lachen. Hè. Kijk, dat is dat spel dat ik gemaakt had. Hè. En, uh, hier staan mijn moteur, daar staat mijn uh, slijpmolen. En dat is mijn, mijn andere, die heb ik daar ook op vastgezet, maar uh, even een farmkop kunnen wegzetten. Maar, uh, ik was wel slim. En ik had deze, ik wou die daar niet naast zetten. Want dan zit ik in de weg met die slijpsteen en dan kan ik geen lange stikken doen ofzo. Uh, dus die uh, moet daar komen. Maar dan kan ik eerder meer mee werken. <laughs> problemen, problemen, problemen. Dus uh, ik weet het niet. Want als ik die... Hier zit, ah, dat kan ik wel doen, ja. oké, okay, dat ga ik doen. Ik ga die zo hier zetten, met deze molen naar deze kant toe. Maar dan moet ik die tafel ergens anders zetten, want ik zit hier dan weer in de weg met mijn lasapparaten. Het leven is soms heel moeilijk. Het is dus, uh, moeilijk leven gaat ook. Moeten we dan nog verzetten. En... Pff, ik wil al die kabels losmaken wil op mijn knieën gaan zitten. Oh, ik wil niet klagen hè, natuurlijk, maar.